Ik ben Bjorn, 21 jaar en al sinds mijn negen een pleegkind. In die 11 jaar heb ik twee crisiszinnen meegemaakt, waarvan de tweede keer keer op keer werd verlengd. Gelukkig hoefde ik niet naar een jeugdinrichting toe, maar dat was alleen omdat mijn pleegvader daarvoor ging liggen en mocht ik daar dus blijven. Eén ding viel me op in die 11 jaar als pleegkind en dat was dat ik niet heel veel hulpverlening nodig had. Um, mijn voogd heb ik daardoor ook eigenlijk bijna nooit gezien, pas op het laatste toen het nodig was toen ik 18 werd.